Welkom! We gaan in deze screencast kijken naar de modules. Hoe werkt dat? Hoe werkt met paragrafen? We lopen er even kort doorheen. Je gaat eerst naar mijn modules toe. En uh, daar zie je alle modules waarvoor je bent ingeschreven. Nou hier zie je precies van oké, okay, dit is allemaal nog 0% en hier zie je al 13% doorlopen. Um, nou ga je, klik je op je module waar je mee wil starten en dan zie je hier... Uh, de modulecoach, dat is een, ben ik in dit geval. En hier zie je hoeveel stappen je kunt doorlopen. En hieronder de hoofdstukken, vijf hoofdstukken, je bent er nog mee bezig. Het niveau, het strateeg. en je bent bezig met digitale geletterdheid. Nou, dus dit is eigenlijk de start van een module. Hier zie je ook altijd welke badge je kunt verdienen. En hier onderaan zie je de hoofdstukken en soms staat hier ook nog wel eens een toets. Nou, dan ga je altijd bij de begin starten um, en dan doorloop je dat en dan zeg je, oké, okay, die heb ik al uh, doorlopen, dus dan vind je ook niet meer afronden. En zo doorloop je eigenlijk, hier zie je de paragrafen, de prezie, heb je doorlopen. Inlog en eerste stappen, nou dat lees je door en als je alles uh, doorlopen hebt en je hebt de opdrachten uh, vervuld, dan zeg je afronden. En zo uh, loop je eigenlijk door de hele module heen. Uh, wat je niet kan is uh, snel even, ik laat het even zien. Uh, stel dat je naar het hoofdstuk wil. Terug naar het hoofdstuk hier. Wat je niet kan is eigenlijk uh, kriskras door alles heen gaan. Dus ik kan nou niet zeggen, ik ga nou presenteren en delen doen. En dat hebben we gedaan om er een beetje structuur in te brengen, anders uh, gaat iedereen maar voor de helft door alle modules heen. Dus uh, nou, uiteindelijk, als je alles hebt doorlopen, uh, dan uh, krijg je daar een berichtje van, dan krijg je van onze mail en dan uh, kijken wij je eindopdracht na en dan krijg je ook toegang, krijg je in ieder geval de badge. Nou, in een andere screencast leg ik uit alles over de badges. Heel veel succes!